De pen voor de juiste klik. De sleutelhanger waar je naam mee blijft hangen. De zonnebril om je relaties mee in het zonnetje te zetten. Ontvang bij bestelling van bedrukte relatiegeschenken tijdelijk een gratis e-bike. Van Helden Relatiegeschenken. Word er bekend mee.